Welkom bij Agressie De Baas, dit is aflevering 4. Vroeger was alles beter. Is dat zo? Vroeger was alles beter? Het is een stuk efficiënter op geworden. Dus uh, de technologie heeft zich behoorlijk ontwikkeld. Internet, uh, social media. Als we een vergadering moesten inplannen, moest je eerst drie, vier mensen bellen. Nou, nu heb je de groepsapp. In één keer, bam. We zijn niet meer zoveel tijd met alles kwijt. Dus je zou zeggen, het is nu beter. Nee, dat is niet waar. We hebben het drukker dan ooit. Ondanks de automatisering, ondanks internet, ondanks uh, robots, we hebben het eigenlijk alleen maar drukker. Of hebben we ons dat zelf aangeleerd met social media? We moeten ineens overal bereikbaar zijn, we moeten overal reageren. Facebook, Twitter, Whatsapp, Facetime, noem het maar op. De druk wordt steeds groter, we krijgen het steeds drukker. Maar het is ook toch gezellig, want het is niet voor niks heet het social media. Social media betekent ook druk met die stroom mee moet je, moet je weer profileren, uh, selfies maken, kijk eens hoe geweldig we zijn. Dus We zijn zo vereenzelfdigd met die social media, dat we eigenlijk gewoon niet eens meer normaal een normale gesprek voeren. En hoe komt het dat er zoveel misverstanden op internet ontstaan, hè? via de e-mail, via de social media? Dat komt omdat we het non-verbalen missen. Zo simpel is het, al die emoticons, die maken het ook niet allemaal even duidelijk. Dus als er een opmerking wordt gemaakt, kan het verkeerd worden opgevat. Je mist die non-verbale communicatie, het face-to-face -face contact. Dat heb je aan de telefoon, maak je dat dan mee, kunnen dingen verkeerd worden geïnterpreteerd. Maar dan heb je in ieder geval nog de intonatie, waar je kunt afleiden van, oh, hij valt nu even een beetje stil. Ik zal het nieuws maar even wat anders brengen of ik vertel het de volgende keer wel. Dat kan met social media allemaal niet. Dus het is heel belangrijk dat je weet wat je schrijft en communiceert. Want in het echte leven communiceert het natuurlijk een stuk duidelijker en makkelijker. Ik denk dat als mensen zeggen vroeger was alles beter, dat ze eigenlijk bedoelen vroeger was alles een stuk gezelliger. Het lijkt wel of we meer voor elkaar over hadden, we meer open voor elkaar, uh, we waren een stuk geduldiger. Ja, dus vroeger was alles wel een stuk gezelliger, we hadden meer tijd voor elkaar, je, ging, je zat vaker bij elkaar op de koffie. Verjaardagen worden ook bijna niet meer gevierd, vat me op. Ik vind het altijd een feestje wel gezellig. Ik ben geneigd om te zeggen vroeger was niet alles beter. Maar vroeger was alles wel een stuk relaxter en gezelliger. Blijf kijken.